De oude zak is eraf gehaald, de nieuwe zak is opgehangen. Nu moet ik met de nieuwe zak, bij niks meer in zit, nog even langs de ponies om voor ze uit te delen. Het is super mooi, het is wel weer eens.